De Beleggers Academy legt je uit wat het voordeel van een ETF is. Daarnaast deel ik, cita's je hoe jij jouw emoties in bedwang kan houden tijdens het beleggen. Daarnaast maak jij kans op een overnachting in de Arcade Hotel in Amsterdam bij Raad het Aandeel. Deurs nieuws. Het herstel van de Europese economie ligt helaas nog ver in verschiet. Dat komt natuurlijk ook door de pandemie. Maar het conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgt ervoor dat de economie nog verder daalt. Dit kan je terugzien in de AIX. Die sloot vrijdag... Met 4,8% lager. Um, daarnaast kan je terugzien, natuurlijk, de roebel die wordt minder waard door alle sancties. Maar de euro die wordt ook minder waard. Deze is namelijk met 3% in waarde gedaald. En die staat nu in pariteit met de Zwitserse frank. Maar de dollar is ook niet ver verwijderd. Web3 will be the next big thing. Gedecentraliseerd internet. Het zorgt ervoor dat data niet centraal wordt opgeslagen, maar via blockchain. Dit maakt het veiliger, je hebt meer privacy en het is sneller. Elon Musk denkt dat het de marketingtool is. Maar ja, je moet het natuurlijk wel zo toegankelijk mogelijk en begrijpelijk mogelijk maken voor de gewone mens. Wat denk jij? Andere update's. ABN AMRO gaat naar de AX. En Bitcoin daalde helaas met 3,7%. Belegging in partij. Beleggers Academy.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 Heeft met een omzetgroei in het vierde kwartaal van 120% ten opzichte van een jaar eerder zijn eigen groeivoorspellingen overtroffen. Ben jij het aandeel? Ga dan direct naar www.kuske.com/raad het aandeel en maak kans op een overnachting in het Arcade Hotel in Amsterdam. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Tech versus Fund.